Wij. Wij maken het verschil. De tijd van alleen maar ik, die is voorbij. Die tijd heeft gefaald. Als we alleen maar het beste voor onszelf willen, het hoogste rendement, de laagste prijs, de minste plichten, de meeste rechten, dat werkt niet. Dan verandert een medewerker in een kostenpost spaarcenten op de bank worden vergokt uit winstbejag. En in plaats van dat we met elkaar praten, wordt er alleen maar geschreeuwd. Dan wordt het crisis. Welkom in de nieuwe tijd. De tijd van ons. De tijd waarin we niet het beste voor onszelf claimen, maar het beste voor elkaar. Want de wereld draait niet om jou of mij. Die draait om ons. Wat goed voor ons allemaal is, is ook goed voor jou. Laten we praten, rekening houden met elkaar, samenwerken, elkaar versterken, elkaar vertrouwen. Een helpende hand toesteken als dat nodig is. Dan halen we allemaal het beste uit onszelf. Want wat zeker is, zonder ons, wordt het niets. Wij knokken daarvoor. Samen vooruit. Dat is onze opdracht.